Wij hebben Gods liefde die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 1 Johannes 4, vers 16 benadrukt dat we ons bewust moeten zijn van de liefde die God voor ons heeft. Het is eenvoudig te zeggen, God houdt van mij, zonder echt te begrijpen wat we zeggen. De kennis van zijn liefde moet niet gewoon een bijbels feit zijn wat we met ons verstand begrijpen, maar een levende werkelijkheid worden in ons leven. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Het woord blijven betekent erin leven. Het verwijst niet naar een bezoek, het verwijst naar blijven of blijvend vertoeven. Gods liefde is niet gewoon een feit om te overdenken of een vluchtig gevoel. Zijn liefde is er om te blijven. Het blijft niet alleen in goede tijden en verdwijnt in slechte tijden. Gods liefde blijft altijd, dus we zullen in zijn liefde blijven. Elk van ons kan een grotere oogst van christelijke volwassenheid plukken wanneer we volharden in Gods liefde. Je zult groeien in moeilijke tijden wanneer je in de wonderbaarlijke liefde blijft die God voor jou heeft. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heer, ik stel vandaag tot doel om in die liefde die u voor mij heeft te blijven. Zoveel dingen veranderen, maar uw liefde gaat nooit weg.